Vandaag is het onze conference, dus iMines the Conference. En we ontvangen over de duizend bezoekers die hier komen kijken naar de demos beneden van onze projecten. Om eigenlijk te tonen wat, waar iMines mee bezig is. En we hebben ook een hele hoop interessante sprekers hier. Weepie we'll Set voor World of Offline en Online Personalized Interactions. Dus it, de bedoeling is eigenlijk dat we de offline wereld en de online wereld op verschillende manieren met elkaar gaan combineren. En dat op een speelse manier voor kinderen tussen 4 en 6 tot 8 jaar. Ja, wat wij natuurlijk veel vermijden met zo'n toepassing voor kinderen, is dat je iets gaat creëren als broccoli met chocolade op. Dat is iets educatiefs, wat dat dan eigenlijk in een jasje wordt gestoken van spelletjes, wat eigenlijk nog altijd heel saai is. Um, tijdens het Selfie project hebben wij um, eigenlijk samen met Studio 100 een manier proberen te zoeken om uh, het publiek mee te betrekken bij shows. Dus het uh, concept is eigenlijk dat uh, de smartphone van de, het publiek zelf kan gebruikt worden om mee content te maken en dat het publiek die content ook kan zien tijdens de show. Wel, uh, Zora is een robot zoals je ziet die vooral wordt ingezet in woonzorgcentra's, uh, in ziekenhuizen en dan ook in scholen en scholen met uh, dementerende kinderen. Waarom? Uh, Zora is een kameraadje voor hen. Uh, ze onthouden ook vooral Zora, want andere dingen ja, vergeten ze soms. En ze vinden het ook plezant om spelletjes te spelen met Zora. The idea is that you have wireless technology at a festival. So for example your bracelets, but also wireless backbone mesh networks also hotspots, everything that's wireless related.